Ik wil op mijn buik en zo. Jij hoort zo'n liedjes, maar ook, ik doe af en toe een quizje, af en toe beeld ik iets uit. We zitten je handen. Heb je dan een horizontale rij? Dan heb je pinko! Oh nee, dat niet. Ongelooflijk, wat je allemaal kunt winnen hier. Lost Rio! Ik heb de person naar links of kan je naar rechts. Om een beetje in snorlborlijke stijmen te spreken. Ik ben je buur. Nee, nee, nee. 5 personen wow. shared dining. Noch een kinderfoto. De Der Sound <guss> der 70er und 80er.